In deze missie ga je een moppetrommel programmeren. Nou ja, een moppenkist eigenlijk. Wanneer je op de kist klikt, kiest je programma willekeurig één van de drie moppen. De moppen worden verteld door verschillende personages. Als eerste verzamel je alle sprites voor het spel. Omdat er geen goede moppetrommel of kist in de bibliotheek van Scratch zit, ga ik zelf twee sprites uploaden. Zet daarom deze video zo even op pauze en klik op de oranje knop onder deze video: Download Sprites. En download het ZIP-bestand met de twee sprites. Ga naar je downloadsfolder en dubbelklik op het zipbestand. Op deze manier haal je de map met de sprites uit het zipbestand. Soms doet je browser dit al automatisch. In dat geval kun je deze stap overslaan. Nu jij. Klik op de kat. Dan op upload en navigeer naar je downloadfolder en selecteer de eerste sprite. Klik dan op uiterlijke en kies ook hier upload. Navigeer weer naar je downloadsfolder en selecteer de tweede sprite. Klik op de kat, dan kies een sprite en kies drie sprites voor de personen of dieren die jij de moppen wilt gaan laten vertellen. Ik kies deze drie, maar natuurlijk kun jij je eigen personages kiezen. En noem de sprites mop 1, mop 2 en mop 3. Nu jij, zet deze video even op pauze en verzamel je sprites. Dan de achtergronden. Elke mop krijgt een andere achtergrond. Kies daarom vier achtergronden. Ik kies deze vier. We gaan één voor één de sprites programmeren. Je gaat gebruik maken van verschillende programmeerprincipes. Bijvoorbeeld het herhaalblok. Alle code in dit blokje wordt een aantal keer of oneindig herhaald. Een als-dan blokje, ook wel een conditie genoemd. Je programma leest dit blokje en kijkt of het wel of niet de code in dit blokje moet uitvoeren. En wat het programma in het andere geval moet doen. In dit project ga je condities in condities gebruiken. En een variabele. Een variabele is een plaats in het geheugen van je programma waar je iets kunt opslaan, een getal bijvoorbeeld. Je gebruikt een variabele om willekeurig een mop te kiezen. Zo schrijf je een aantal sequenties, een reeks instructies voor je game. Start met de code voor de kist. De kist is het startpunt van je programma. Wanneer je erop klikt, verandert het uiterlijk. Start geluid. Ik kies tada. Verstuur het signaal, wacht drie seconden en verdwijn. Maak 5 berichten. Deze berichten laten de verschillende sprites en stukjes code weten wanneer ze wat moeten doen. Start. Opnieuw. Mop 1. Mob 2. En Mop 3. Nu jij. Ik wil dat mijn kist dadelijk willekeurig één van de drie moppen kiest. Daarom maak ik een variabele mop. In deze variabele kan ik onthouden welke mop mijn code gekozen heeft. Dan laat ik de code een willekeurig getal kiezen tussen 1 en 3. En dit getal stop ik in mijn variabele. Dan de twee condities. Ik gebruik deze, de als dan anders. Als de variabele MOP1 is, dan stuur signaal MOP1. Anders. Nog een conditie. Een conditie in een conditie dus. Als de variabele MOP2 is, dan stuur signaal MOP2. Anders, wat blijft zo over, denk je. Anders zendt het overgebleven signaal MOP 3. Dan nog een sequentie om wanneer de vlag wordt aangeklikt te verschijnen en de juiste achtergrond en het juiste uiterlijk te kiezen. En wanneer de mop is afgelopen, weer opnieuw te starten. Nu jij. Voeg dan nog een tekst toe. Teken, typ je tekst en pas eventueel de kleur het lettertype, de lettergrootte en de plaats aan. Schrijf ook de code voor de tekst. Kun je bedenken waarom je deze code gebruikt? Nu jij. De eerste mop. Ik maak drie sequenties. Ik maak gebruik van twee geluiden, een andere achtergrond voor deze mop en verschillende uiterlijke. Met het zegblok kun je je personage iets laten zeggen. En deze tekst voor een bepaalde tijd laten staan. Daarna nog twee sequenties om, juist, te verdwijnen en te verschijnen. Als je je code wilt testen om bijvoorbeeld te checken of de tekst lang genoeg staat, zodat hij goed te lezen is, klik je op het bovenste blokje en de code wordt uitgevoerd. Nu klopt misschien nog niet alles, maar maak je daar maar niet druk om. De sprites van mob 2 en mob 3 die staan er nog, maar die programmeren we straks weg. Voor mop 2 hetzelfde. Hier wissel ik lekker veel van uiterlijk. Trouwens, je hoeft niet per se mijn mop te gebruiken. Weet jij een betere? Gebruik die dan maar. Uiteraard ook weer twee sequenties om te verdwijnen en te verschijnen. Nu jij. Dan de derde mop. Hier iets anders. Ik ga de mop zelf inspreken. Klik op geluiden. Kies opnemen. En klik op opnemen. Spreek dan je mop in. Ben je klaar? Klik dan op stop en op bewaar. Geef je opname eventueel een naam. Nu jij. Dan de code.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 En als je nog verder wil, kun je natuurlijk nog veel meer moppen aan je project toevoegen. Voeg zoveel condities toe als nodig. Nieuwe berichten aanmaken. Pas ook het willekeurige getal aan. En voeg uiteraard nieuwe sprites, achtergronden en grappige moppen toe.